Vandaag ga ik weer stoppertje spelen. Deze mega grote school. Alleen is het niet zomaar verstoppertje. Ja, we zijn dus superklein. Dit is het moment dat jij op dat duimpje omhoog klikt en abonneert op mijn kanaal. Want anders komt de pestkop jou straks opsluiten in een heel klein kluisje. Alright jongens, daar staan we dan in de school. Ik als leraar ga nu mijn twee leerlingen ophalen die hun eerste schooldagje gaan hebben. En ik ben benieuwd of ze een beetje spanning hebben. Welkom jongens, kleine studenten. Hebben jullie zin in jullie eerste schooldag? Ja. Ja, ik ben verlegen. Je bent een beetje spannend. Hey, jongens, weet je. Jullie zijn de enige twee leerlingen die vandaag naar school komen. Ik weet het. Uh, de school is uitstervende. De studenten hier in de omgeving zijn allemaal opgegroeid. Die zijn net ook like de laatste twee. Uh, dus kom binnen, kom binnen. Het, maar, voel je niet verlegen. Mag, mag ik vragen hoe ze zijn uitgestorven? Uh, nou, dat zeg ik. De leerlingen zijn zeg maar, gewoon opgegroeid. En niemand neemt kinderen tegenwoordig. Want wie wil er nou kinderen, weet je? Dus nee, maar het dus heeft een niks problemen. te maken met de gezondheid van de school. Nee, de school is gaat prima. Nee, de school, school is gezond. Ja, maar het zijn ook wel rare kinderen tegenwoordig. Kom binnen, sesonee, kom binnen. Nou, nou, het is een heel erg wachten. wachten. Ik, heb, ik heb nog één vraagje, meneer. Nou? Hoe kan de school open zijn met twee leerlingen? Uh, dat ga ik jullie zo uitleggen. Blijf op daar staan. Kijk, ik ga de receptie naar binnen. Goeiedag. Uh, hey. Kunnen jullie even anders hier opstaan, want jullie zijn wel heel klein, inderdaad. Hé, hey, um, omdat het jullie eerste schooldag is, wilde ik een welkomstdag doen. Ah. En het leek mij leuk om een leuke activiteit te doen om elkaar een beetje te leren kennen. Vooral dat jullie elkaar kunnen leren kennen. Dus ik dacht, als jullie je nou eens gaan verstoppen, ja, dan okay. ga ik jullie zoeken. Okay. En de eerste die ik heb gevonden, ja. die mag daarna gaan zoeken, oké? Okay? Die okay, mag daarna ja, de, ja, de ja, grote ja, leraarschoenen aantrekken en die mag gaan zoeken ja hebben, okay. meneer, meneer, hebben ja? we ook tekenles? Nee, jullie krijgen vandaag geen les. Eigenlijk is dit gewoon alleen een verstopping. We zijn vrij! Nee, <laughs> terugkomen! Oké okay, jongens, jullie mogen verstoppen en ik zie jullie wanneer uh, ik jullie gevonden Oké, okay, dag Oké. Okay. Doei. Dag. Hey. Rick, Justin. Ja. Heb, ik heb een hele goede plek gemaakt. Ja, ik heb ook echt een hele goede plek. Alleen ik weet niet hoe ik daar moet komen. Ja, ik, oké. Okay. Ik moet dus naar het theater. Ja, ik ook. Ja, oké. Ja, oké, okay, okay, <laughs> gaan we allemaal naar het theater. Volgens mij is dat, is dat, dat hier? Nee, volgens mij uit de hele andere kant. Kom. Ja, nee, toch? Ja, maar toch, want Ik Ja, wacht, ik kom, eraan, ik kom eraan. Ja, hier. Oh Ja, ik zie je. Ja, hier is ik het theater. Eraan. Waar heb jij je voor stopplek, Rick? Oké. Okay, ja, ik heb dus twee plekken gemaakt. Maar, oh. Kijk, waar ben jij? Hier, achter je. Oké, ik zal jou de eerste laten zien. Mijn kist okay. zit hier zo. En hier zo. Hier zo, kijk, en dan zo. achter dit plantje. Ja. Maar ik heb denk ik een betere die, die niet gaat verwachten. Oh, we moeten nog wat kleiner zijn. Oh ja, dat gaan wij eens dan fixen. Oké, okay, we zijn inmiddels weer wat kleiner geworden. Hey, ja Rick, jij bent niet ja. ja, ja, ja. Oké, okay. okay, maar kijk hè? Ja? Hier ook denk je van nou dit plantje denk je. Wat moet je ermee? Ja. Maar als mijn calculaties goed zijn. Oh kijk, okay, kun je hierop springen? <laughs> kun je hierop springen? En dan zit ik hier! Wow, dat is een goeie Rick. Die is goed hè? Ja, Rick als jij dus dan daar... ik denk dat ik hier ga zitten. Ja, als jij daar blijft, want dan Max komt eerst hier langs, ziet hij jou. Ja, dat is een goeie. Dan ga ik hier zitten. Mag ik ja. wel even weten waar jij gaat zitten? Nee, ga ik niet zeggen. Ja, ik wil het zien. Of zit jij hierin? in? Waar zit jij, Justino? Achter het podium. Hey Rick. Oh, jij zit daar. <laughs> hier achter. Oh, oké. Okay, nee, dan... Uh... Ja, ik sta nu naar mijn plek. U mag meneer. Ik hoor dat ik mag. Nee, dat moet ik niet. Jazeker. Jullie oh. studentjes hebben een plekje gevonden. Hebben jullie een beetje de school gelijk leren kennen? Ik ga ook de deur opsluiten want uh. die komen hier nooit meer weg. Um, mm. Maar dat maakt niet uit. Ik wist ja. het. De school een beetje leren kennen? Hey, Jazeker. Ja, ja, ja, ja. Oké, oké, oké, dat is goed om te horen. Ik ben al langs dat het, het tekenlokaal geweest. Oh, je hebt wel toch een tekenlokaal gevonden? Ja, ja, ja. Ah, oké, oké. Maar ik ben benieuwd, ik ga jullie lekker zoeken en vinden. Wat dachten jullie daarvan? Nou, vinden niet, maar zoeken mag. Zoeken mag altijd. <laughs> Vinden vind ik toch wel uh, heftig, eigenlijk. Ja, wat vinden jullie van mijn school? Heb ik helemaal zelf gebouwd? Hebben niet ja, ooit heb de kijkers heem... gedaan. Helemaal zelf? Zo... Helemaal in mijn eentje heb ik die gebouwd. Het is niet alsof kijkers die ooit in een andere video gebouwd hebben. Nee, nee, nee. nee, nee, nee oh, dat ik dacht dat, nee, al. dat, had ik ook nooit gedacht om eerlijk te zijn. Zou nee, en apart nee zijn. Kijkers zou nooit goed genoeg zijn om dit te bouwen. Mevrouw, bent u <laughs> directeur ook of dat niet? Uh, je... alleen in het weekend. <laughs> <laughs> Oké, okay, je hebt een ticket alleen. Ja. Ah, leuk. Hebben jullie al, oh, oh. dus zijn jullie al super klein gehoord dat jullie jezelf nog ja. even wat... Ja, zeker, zeker. Ja, de kamer ook achter. Ja? Uh, Max, wil je misschien van de focus drinken automatisch afblijven? Vind ik niet zo uh, fijn. Oh, jij zag mij hier dus. Ja, ik weet... Nee, nee, niet naar achter kijken. Nee, nee, nee. Zie je mij legit of zie je mij door zo'n stomme manier? Dat nee, wil ik even nee. weten. Is een stomme manier. Hey focus. Ja, ah. ik... Maar gelukkig zijn we niet stom. <laughs> nou, laat ik even dan maar kijken hier in de mediatheek. Of ik iedereen van jullie vind, die zijn heel mediatek. veel die... denk jij dat je ons in de mediatheek gaat vinden? Nee, trouwens klopt. Nee, dan dan niet in. Nee, okay. Die gaat er ook een boek in. Economie. Nee, die... nee. nee, nee, economie? Nee, ook niet. Nee, houden jullie niet van economie? Nee hoor. nee. verschrikkelijk. Nee, nee. Maar het Rekenen, wel... toepelig gelden. Ja, oké, okay, nee, dat snap ik. Wie houdt er nou van economie? Ja. Alles gaat toch tot de doen. Precies. Ja, het is echt een drama. zegt niet helemaal. Drama! Ja. Jullie zitten in het drama-lokaal! <laughs> <laughs> ik snap de hint! <laughs> ik heb de hint begrepen. Deuren gaan dicht. Deuren gaan op slot. Als ik één Max, deur hoor bewegen, is het klaar. Max, ja? die, die laptop leg, op daar, hè? zie je die? Ja. Mijn YouTube-kanaal! Zie je dat, hey, uh, dat... YouTube oh, dat rode knopje? Oh, wie zit hier op deze Wie is er niet geabonneerd op mijn kanaal? Rick, Jongens, Rick. als jij nu deze video, video pauzeert en je gaat naar dit kanaal, je gaat zo kijken en je ziet dat dat knopje nog rood is, dan klopt er iets niet. Dan moet jij nu abonneren. Het is helemaal gratis. Is gewoon doen. Dan gaan we even naar die 300.000 abonnees. Dus kom op, hé. Hey. Pauseer de video en abonneer. En dan weer verder kijken. Jullie zijn dus hier ergens. Dat beweren no. jullie. Nee. Uh, nee. Echt niet? Nee. Je niet naar beneden gaan. Dat vind ik niet fijn. Ik was zo beneden geweest. Nee, nee, He? dat, nee, dat was je niet. Je zit daar wel. <laughs> ik kom er alleen niet bij. Oh god. Wie is dat? Wie van de twee is dat? Hè? <coughs> Hebben we ook een... kom... pauze of hoe zit dat? Jesse, daar kom ik toch niet ja. bij? Ik kan <laughs> je ja, ook lachen. Nog... <laughs> ja, je. Kom maar student. Jij okay, bent de eerste die bent voor meekomen. Jij gaat naar het straflokaal. Hier naar binnen. En blijven. Oké okay, meneer. Oh, ik hier. Oh, daar ben ik nee, over gesprongen. Nee. Oh, oh, oh, oh, oh, <hijs> oh mijn god, dat mee. Hoe oh. ben je? Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik ben weg, ik ben weg, ik ben weg, ik ben weg. Yeah! Nee! Ja, ik ben Nee, nee, ja, kleine stinkstudent, hierheen. Oké, okay, wat vonden jullie van uh, de introductiedag? Ehm. Um, ja, je hebt tegen de, ons gelogen. Ja, ja, ja ik wil heel graag naar tekenles. Dat nee, ik kon leren ik tekenen, nooit. kon dieren tekenen. Want ik vind een echt fantastisch. Vooral die groene kleuren altijd in hun nek. En. Mm -hmm. Toen gingen we Weet drama je? doen en Maak toen was Rick het en, toen, Psst, en toen werd ik een beetje verdrietig. Anders krijg je de liniaal op je vingers. Uh, oh, oh. Jij gaat zoeken, of jij gaat, ja, jij gaat zoeken. Oké, okay, ik heb jullie gevonden. Rick is hem. Laten we nog naar de volgende ronde. Oké, okay, vandaag gaan we dus uh, Engels leren. Fred. Hey. Oh, Fred wat? is terug. Oh, wat, wat ben je Fred. aan het doen? Oh. oh, hey jullie hier ook? Jullie kijken momenteel deze video. Dus abonneer je nog even en geef even een duifje. Uh, uh, geen duifje, maar een duimpje omhoog. En laat even achter waar we de volgende keer moeten gaan verstoppen. En dan ga ik ondertussen verder kijken met Baldut en ik moet nog abonneren. Dus doe jij dat ook maar even. Ja, ja. Hé, hey, kom opletten, we gaan weer verder. Jongens, ja. welkom bij jullie examen. Jullie gaan zo meteen een examen maken in het examenlokaal, daar ik verder op. Uh, als het ja, hebben jullie... Ik wist niet <laughs> Sorry, dus jullie dat we zo'n examen hadden. Sorry. ik wil dat jullie... mogen zo meteen... Ga eerst maar even nog even... Uh, jef, jef, jef, jef, uh, <laughs> ik ga maar even chef doen. Nee, ja. jullie mogen zo meteen eerst nog even in de kantine even wat lekkers halen om tijdens uh, examen bij je te hebben. Ja. Uh, dus ik loop daar vast heen en dan mogen ja. jullie... Uh, ja? Maar misschien wil ik daar wel verstoppen. Vers, verstoppen, we hebben examen mee. Maar dan niet uit, uit. zie jullie zo... <laughs> Nee, waar nee. <laughs> ga je heen? Ah, je moet helemaal niet daar tellen. Je moet in het hokje hier tellen. Lid. Meneer, meester, ja. je moet in de receptie wachten. Ja, je moet onze naam nog opschrijven. Want... Oh Jeet ja, dat heb ik helemaal vergeten. Dat, dat waar we aanwezig ja. zijn. Maar meneer, ja. bent u al geabonneerd? Want ik zie dat die laptop daar ook een rood abonneerknopje heeft. Als jij een goed cijfer haalt op je examen, dan, dan, dan, dan abonneer je. ik. Ja. Oh, dan abonneer je. Oké, okay, dan ga ik, ik moet een goed cijfer halen. Oké, okay, ja, laten we dat... een plekje zoeken, Rick. Laten we ja, een okay, goed okay, plekje okay. zoeken. Kijk, weet je wat het is? Ja, dit, dit, maar dit is. Ja, ik, ik Ga er eens niet. in, ga er eens in. Ja, maar dan kom ik niet meer eruit. <laughs> ja, daarom. J Jij probeert me uit de trap hier. Begrijp. Ja, ik zie ja, Gadverdamme, Rick, je rent zo de vrouwenkleedkast. Oh shit. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou? Nou, dat ging per ongeluk. Hier, vieze Rick, vies mannetje. Oh, hier is wel een goede plek. Hierachter, kijk. Ja, oeh. Ja, ga je daar zitten? Of, of ja, of weet, nee, ik zie je wel, je ziet hem. Ja, dat klopt. Hier, ik ben een van de kaarsen. Gaat hij nooit zien? Het is gewoon hier. Oh, <laughs> nee, nee, dat heeft hij denk ik niet door. Zo, zou hij okay. dit door hebben? Kan je er ook niet via de, de onderkant zo? Of kun je ook niet achter de kist? Oh ja, ja, ik heb een goede plek, denk ik. Oeh, oh. hier kan ik zitten. Oh, ik heb een plekje. Max, we kunnen hier ook met z'n tweeën zitten. Dit is wel ja, echt ik een heb goede ook plek. een goede plekje. Ja, oké, okay, dan ga ik eigenlijk... hier zitten. Nou, dit is misschien ook weer niet een goede plek. Dat gaat hij misschien te snel zien. Ja, dit okay. gaat hij heel snel zien waar ik nu ja? zit. Je ja, kan ja. ook bij economie komen. En dit is wel echt een goede plek, denk ik. Ik ga het risico nemen, ik ga het risico nemen. Ja, ga je het risico nemen? Ja. Oké, okay, okay. dan ga ik hier bij Economie zitten. Ja jongens, waar nee. zijn we? Nee. We zijn in uh, examen... lokaal. examenlokaal. lokaal? Ja, aan het wachten op, op jou, jou dat. tot we gaan beginnen met examen. Ik heb goed geleerd. Mij was dat hier ergens. Ja. Is even ik heb kein... goed geleerd voor het examen. Ik zit uh, te wachten. Ja, zie je ons niet? Nee. Niet. Oh, miscommunicatie? Weet jullie... Oh, jullie weet... oh, jullie weten niet wat het lokaal is. Uh... Ja, ik ben het lokaal kwijt, in. Dat was diegene met dat podium, toch? Daar moesten we zijn. Ja. Yeah. Nee, oké. Okay. Nee, Dan zit ik wel goed. Wel? Ja, nee, dan, dan zit ik goed. Er lopen muizen in het lokaal. Muizen? Ja. Zijn wij het niet? Dat is niks hoor. Hé, hey, nee. meneer. Nee. Ja. Nee, kun je niet even weggaan? Ja, dat is goed. Ja, en loop maar even weg, inderdaad. Gewoon even naar even, nee, even het lokaal uit. Kun je dat even doen? Ja. Ik, ik, zie, ik zie dat je er nog zit. Even het lokaal uit, nou. Even, gewoon even weg, hè? Ja, ik ben weg. Ja, gewoon even weg. Nee, oké. Okay, nee, dat is goed. Blijf je ook weg of dat ja, niet? Nee, ja, ja, ja, nee, nee, Oké, okay, dan ren ik Oké, naar ja, ja, nu Oké. buiten. ja, ja, okay. hey ja, even zoeken. Dat is misschien zoeken. weet je, misschien leuk, weet je, als je doet. Gewoon ja, zoeken. ja, ja, heb iemand ja, Waar? ja, ja, het ja, ja, in het economielokaal, economie maar hij zit Hij, hij is me gepeerd. ja, <lacht> Hij is me ja, de Hij ja, achter ja, ik ja, en ja, kon ja, ja, ik ja, ik vol weg ja, ja, ja, ja, ja, ja, Oh. Ik kan er niet onder kijken. Dus ik heb hem niet nodig, want ik zit er helemaal niet. Hmm. Kom hier, muis. Muis. Ja! Ja! <laughs> Tactiek Rick. Je bent zo. er helemaal voor mij. Ben je gevonden? Ja zo, Kom maar mee. die was slim hoor Justin. Ja weet je, ik. Ik zag jou dat ik naar links lopen, maar ik was te laat. Oh, Erin? Nee. Oké. Okay. Weet ja, er niet meer uit. Zo irritant dat die stoelen is, als je eronder zit en je vlucht, dan zie je nooit. Dat klopt. Dat klopt. Da oh is dak, dat, dak, dat, dak, is, dat is, het oh, dak is het hint. Dat, dat dak klopt. Dak. Oh dat klopt. <laughs> ik zit op een dak. <laughs> ja. Zit je hier? Ja, in de focusing machine. Ik zie je niet meer. Maar oh, ik zie wel. <laughs> <laughs> Jullie echt net onder me door. Ja, hallo. <laughs> ja, nee, het was, het was wel een goede plek. Ik, jij ging nooit boven je kijken, boven je hoofd. Nee, hoe kom je ja. daar? Ja, kijk, kijk, kijk, het was een hele goede. Ik ging zo en toen ging ik zo en dan... Hoppa! Alleen kleine mensen kunnen hier komen. Laten we doorgaan naar de volgende ronde. Jongens, welkom op jullie vrijdagmiddagprogramma. Oh, jullie hoog. mogen natuurlijk altijd wat kiezen, wat jullie graag <laughs> willen, willen doen. En jullie hebben natuurlijk ja. voor het leukste onderdeel gekozen. Oh jee, wat gaan we doen? YouTuber worden. Hier hebben jullie allebei een boekje. Oh! Ja. En ik yeah! ga jullie zo meteen les geven, maar ik wil eerst even dat jullie het materiaal even doorlezen. Ja, ik okay. heb boven een studiekamer voor jullie gereserveerd. Dan mogen jullie even doorlezen. En dan kom ik zo meteen naar jullie toe. Dus als jullie daar even blijven, dan uh, zie ik jullie zo Hoe word je een goede YouTuber? Ik, ja. goede YouTuber, Kan je even, even... lezen, Alsjeblieft, en in de studiekamer. Kom, boven ja. de kamer is geopend, dus we kunnen naar ja. boven, zeg je? Okay. Ja, zeker. Ja, succes oh, okay, jongens, top. tot zo! Dankjewel! Uh, doei, leraar! Weet jij waar de doei. studiekamer is? Nee, nee. Opslag, Nederlands, studiekamer. Oh, hier kunnen we even leren. Wil je wel even stil te leren, alsjeblieft? Kan ik niet. Oké. Okay. Als het nog steeds niet is gelukt, How doe on. je iets Just fout, seen. of ben je gewoon een noemer? Dan ben je klein? Oh. Waar is je rest van je lichaam? <laughs> Heb je door dat je alleen een hoofdje... <laughs> Dit is <laughs> een goede plek voor mij! Ik had zo ja. kijken zoals dit, zoals dit. <laughs> wacht dan moet je links zijn de muis, binnen de muis van de computer. <laughs> wacht, gast. Kan dat niet? Zo, kijk dit. <laughs> hoe, hoe, hoe, ben ik zichtbaar nu op het moment? Het enige wat ik zie is een geel bolletje. <laughs> maar steek ik uit of wat dat Ja, mee? onderaan zie je. Het dus. Oh! Maar dat zie je okay. niet goed, dat zie je niet goed. Nee, maar fuck, skip die dan. Nee, die ik is goed, die namelijk, is nee, goed, Ik is heb namelijk een hele leuke gemaakt net. Kijk, okay. ik moest er net een stopplekken maken. Maar kijk, mijn stopplek -like die ik achter heb gelaten, Ik ga dat boek verder ook gewoon weg, want ik wil nog geen YouTuber worden. <laughs> Wie wil nou YouTuber worden? Ja. Hoe heet het? Kijk, ik had hier in de teamafdeling. Heet ja. het zo? dat zo? Daar ben ik. Ja, niet. Kijk, had ik hier achter dat oh, het sneeuw is gesmolten. Hm. Ik had sneeuw geplaatst en dan kon je zo en dan kon je hier en dan was je weer in deze ruimte. <laughs> en nu moet je de trap nemen, nu gaat hij door hebben. Geef, geef hem aan. Maar dat wordt hem dus niet. Zou ik gewoon bij dan ga jij er zitten. Ik wil weten hoeveel je uitsteekt. Kijk, ja, op zich valt het mee inderdaad. Maar het ja. is ook. Nee, dan moet je naar beneden kijken. Ja, dat doe ik toch. Oh, ja, maar je steekt best wel veel uit. Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Ah <laughs> Ja, Kalk dat kan ik niet doen. Dan ga je dit doen. Ja. Dat gaat hij sowieso zien. Gast, zo. Weet je hoe duidelijk je te zien bent. Nee, als je dat niet op let, dan zie je. <laughs> Jij dus. bent echt net een muis in de avontuur. <laughs> ja, natuurlijk. Het hoort erbij. Maar zeker dat je ook kan doen. Ga ze in de laptop zitten. Kijk, kijk, kijk, en een beetje bij het randje. Kijk, dan doe ik doe hem voor je dicht. Ga zo, achter de laptop. Oh, ja, gast, je moet achter de laptop verder en dan shiften. Nu ben je niet te zien. Nu ben je niet in beeld. <laughs> gast, wat goed ouwe. Dit kan ik zo doen. <laughs> ga snel moet je zitten, oké? Okay? Dat is zo'n ja, goede ja, plek. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan ga ik even zoeken. Oh mijn god, ik weet dat hier achter deze painting zit volgens mij. Ja. Oh mijn god, en dan moet je een soort shiftend in. Je kom je ook niet normaal in omdat de trap door zit. Ik kan er zelfs eentje nee dicht doen, dan komt hij er helemaal niet meer. Maar zo moet hij er shiftend doorheen, dan dus gaat hij nooit komen. Oké, okay, ik heb er één. Hallo. Hoi. Hey. We hebben het zojuist doorgenomen. Ja. En we willen toch heel graag Twitch streamer worden. <tus> Twitch? Ja. ja. Hoezo? Dus we hebben, uh, oh, ik zie ook mijn het boekje ligt in de brullenbak. Ja, klopt. Ik heb hem weggegooid. Ja. Ik wil helemaal geen YouTuber worden. Nee, YouTuber worden lijkt echt dat ze nachtmedie. Als ik ooit mijn leven zo zou moeten benutten dat ik YouTuber zou zijn... Oh, uh, wow. schrikkelijk. Ik zit veel liever op school gewoon, zoals nu. Ja, precies. <laughs> ja. Maar jullie zijn nog wel in de studiekamer? Of? Ja. <laughs> nee, <hier is> dit? <pff> Nee! Dat heb je echt al gevonden Justin. Ja, hij doet eerst een stick-laptop al. Ik kom, ik kom de studiekamer in, ik ging even alles controleren. Ik wist niet oh eens oh dat je God. die laptop open-dicht kon doen. <lacht> ik heb zoiets goeds nu. <lacht> oh, het is niet grappig. Gast, oh, ik hoop <lacht> dat jij, dat mijn POV hetzelfde is als die voor jou zo Rick. Dat je me net zo erg kan zien. Maar je gaat me nooit oh, vinden. Je nee. gaat me never, nooit vinden. Nee. <laughs> ik hoef niet eens moeite te doen Ja, maar Was. hallo Ik kom gewoon een kamer inlopen ik doe, Eerst doe ik een laptop naar beneden en Daarna kom ik een andere kamer inlopen en zie ik een hoofd uitsteken Je gaat me niet vinden Of je gaat het niet vinden Ik ben al snapt. dus ik heb een secret ah! Nee, nee, nee Ik zat vast in die trapdoors Help, help, help Waar? Help Help waar, waar? Oh. Ik ben ontsnapt, ik ben ontsnapt. Ik zit hier niet, Rick. Joi. Zit... <laughs> Waarom gaat alles zo makkelijk vandaag? Ik snap het echt niet. Rick, Justin, help me. Justin, help me. Blijf hem af, leid hem af. Hey, uh, meneer, meneer, meneer, meneer, ik heb in mijn broek gepoept. Heeft ah, je even, ja, maar... uh, ik wil, Alsjeblieft, wilt u even kijken als het goed ja. schoon is? Nee, ik wil niet kijken. Ik, ik wil niet <laughs> kijken. Voelen, <laughs> voelen, voelen, voelen. Nee, ik ga niet voelen. voelen. voelen. <laughs> ik ga, <ik> ga maar <laughs> yes, terug weer naar je Oké, we gaan even... Oh, hij is weg. Hmm, waar ben ik nou heen? Je gaat hem nooit vinden. Nee. De derde, de derde keer is de <laughs> geen nu ga je hem echt niet vinden. A few moments later... Oké, okay, ik zit ook niet meer boven. Inmiddels. nee Ik zit ook niet meer boven. Waarom nou niet? Ik heb boven nog helemaal niks gezien. Ja, ik Even ben kijken. boven, ik zit inmiddels gewoon niet meer boven. Je zit weer beneden. Ik zit weer beneden. Ja, ik zit hier beneden. Hé, hey, Ricky. Hallo, knul. Ik mis het. <laughs> <Ik laughs> Waar mis je ze! Ik, dat? Ben, <laughs> maar, ik je had gewoon zo'n vol gevoel. Hij heeft X-ray. Uh, hij heeft ik. Justin, jij deelt je stream nog op Discord. Nee, ik kijk niet mee. Ik kijk met je het uh. niet mee. Ja, ja, ja, ja. Ik bescherm je. Kom dan, hè. <hums> bescherm me, Justin. Kom dan. Bescherm me. Bescherm me, Justin. Justin, je laat me. Yeah. Yeah. Ja! Oh, ik kon hier gewoon ontsnappen. Ik kon beter hier zitten. Oh, mijn god. Goeie rand weg. Ja, <laughs> nee, nee, maar. Oh. Ik ben gepakt. Oké, okay, Rick, ja. dan mag jij weer veranderen in het student. En dan ga ik jullie cijfers uitdelen. alright jongens. Um, ik was nog heel even laat een uh, paar uh, seconden van mijn favoriete YouTuber kijken. Uh, ja, ik, kijk uh, ik ben ook nog niet geabonneerd, zo te zien. Maar dat moet iedereen wel eventjes doen. En uh, wel heb toch... ik alle video's al gelijk. Ik vraag maar hebben jullie alle video's al gelijk? Ik heb geen laptop. Uh, ik, ik, ik ga het nu jij weer weer doen. Je spullen weer. Jij bent juist weer vergeten, zeker, hè? Sorry, Meneer, uh, ja, nee dat gaat van je cijfer af. En ik, jij? Hé, hey, jij laptop ik, dicht. Ja, ik ben aan het liken. Uh, oh, je was aan het liken? Ja, ja, ja, ik heb geliked. Oh, doe maar even liken. Doe maar even okay, ook okay, abonneren ja. Liken. Oh ja, abonneren. Meneer, ik heb een ja. vraag. Gelukt? Ja, zeker. Wat is je vraag? Ik heb wel mijn gymkleren in mijn hockey. Voor het We beginnen. komen hier om YouTuber te worden. Niet om... Uh, dit is YouTube Wat ik namens nou vergeet te zeggen. Jij bent geslaagd, Rick. Zo te zien, ja, jij gelijk geliked. Ja. Gewoon, nee, je hebt je laptop mee. Ja, uh, ja. Je zou alleen nooit een goede YouTuber worden. Maar... Ja. Blijf proberen. Hoezo niet? En jij, uh, ja, jij bent best wel cool eigenlijk. Dus uh, zullen wij samen wat uh, doen naar school zo, of zo? Dit vind ik vreemd. Hoezo? Ik had gewoon lekker chillen. Dus dan sta je een beetje trash talk over jou zo. Over, bij, uh, bij de, de fietsen we chillen. Ja, maar bij de... de fietsen kunnen we chillen. Ja, bij ja, de fietsen. Kom, dan gaan we. Rikje krijgt trouwens een één. Let's go, Just. Ah, uh. <laughs> Nou, jongens, vonden jullie het een leuke dag zo? Ik hou jullie even vast bij jullie, bij jullie ja. jaar of zo. <laughs> ja. ja. Nog steeds wow. dat ik geen giraf mag tekenen met tekenles. Dat de dat, dat, volgende keer. Jongens, dankjewel voor het kijken deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken, abonneren en reageer even wat jouw favoriete verstoppertje video was tot nu toe op dit kanaal. Was het nou de school? Was het nou het voetbalveld? Was het nou hmm. gevangenis, politiebureau? Laat het even weten. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige verstoppertje deel. Dit is in het voetbal, arena, stadion, WK. Hele goede video. Zeker aanraden om even te kijken. En dan nu, twee keer Ga eens 4. tot vier vleesje Tot de volgende keer. keer. Yo! Yeah.